Maar heb je alleen dekkende verf, Jan, of ook transparante verf? Moes dus F is dekkend. Dat zijn dus dekkende kleuren. En dan gaat het dus zo eruit zien. Dat moet je dan twee keer behandelen vaak. Mm -hmm. Eén keer gronden en één keer om het helemaal dekkend te krijgen. Ik heb ook een volledig transparante verf. Dat is eigenlijk een neer, waarbij je de houtnerf beter ziet uitkomen. Waarbij het hout beschermd wordt tegen vochtindringing. En Die heet Storm Dat is ook F-type, maar daar zit geen pigment in. En dan blijft het hout dus zoals het eruit ziet. Het wordt alleen wat mooier, net of het dat wordt. En beschermd tegen vocht. Een heel leuk product, wat ik heel veel verkoop, is Dima. Dat betekent mist, of nevel in Zweeds. En dan krijg je een half transparant effect zie je een klein beetje hier, dit is Dima graal. dan blijf je dus het hout zien door de kleur heen. Dit is een plankje dat wat dikker geverfd is. Je kunt het ook heel dun doen, net zoals je het zelf wilt. En dan krijg je een baas over het hout. Dima is nevel of mist. Vaak gebruik je die wit, dan heb je dus whitewash. Maar je kunt het ook in een kleur bestellen. grijs of blackwash, dat is ook populair en. En heb je alle kleuren van de regenboog? Alles wat ik wil? Ja, de klant mag alles wat hij wil. <laughs> uh, ik kan eigenlijk alle kleuren mengen, dat is geen probleem. Maar ik heb natuurlijk een aantal standaardkleuren. Die staan op deze kleuren. Mm -hmm. En die kleuren kun je dus krijgen, zowel dekkend als half transparant. Wil je een andere kleur, moet je even contact opnemen. Dat kan altijd. Ik heb bijvoorbeeld ook het, het, het, het typische Nederlandse groen, staand groen zeg maar moment groen um, en een paar andere kleurtjes. Um, heb je een RAL-code of een voorbeeld, dan kunnen we dat ook voor je mengen. Uh, beter nog een NCS-code, want de NCS is even wat. De Duidelijke voor de andere Dat kun je overigens allemaal lezen op de website bij het klikje toe. Dankjewel, tax van